Maar ook hier, Prinses Volume hebben we al besproken, maar nu de Plus-versie. Wat is daar dan het nee, verschil Nou, in? Princess Volume Plus, ja, hoe moet je dat nog een overtreffende trap doen? Dus met Plus. Ja, hij was al goed. Ja, <laughs> ja. nee, nee Prinses Volume Plus is eigenlijk een middel die uh, de firma die dit middel produceert, het is een hebben gedaan om echt het volume aan te kunnen pakken. Deze is echt voor het volume, Het dus. volume. Ja. En uh, dus jukbeenderen, kaaklijn, slapen. Daar wordt het voor gebruikt. Oké, okay. en wat mogen, want dat zijn de mogelijkheden, dus hoor ik al, maar wat uh, mogen mensen verwachten die het uh, gaan gebruiken? Uh, nou, als ze uh, uh, dit middel gebruiken, een goed resultaat houdt ongeveer anderhalf jaar aan. En uh, ja, goed, afhankelijk natuurlijk van de hoeveelheid die je nodig hebt. Uh, uh, ja, uh, moet je terugkomen of moet je uh, terugkomen? Uh, ja, ja, ja, inderdaad. En dus het is echt een, een filler op volume. Ja, precies. Duidelijk. Dat klopt. Dus we hebben de Princess Volume Plus deze keer. Dus ook weer een filler uit de Princess-lijn, die dus net wat goedkoper is in uh, gebruik dan uh, andere fillers. Hè. Ja. En uh, deze is met name voor het volume uh, creëren geschikt. Dus bij de jukbeenderen, bij de slapen bijvoorbeeld, bij de kaaklijn. Precies, ja. top. Oké. Okay.